in de kerstsferen. Ik was bij de Aldi en toen kwam ik deze leuke uh, creatieve setjes tegen en ik dacht, nou, volgens mij is het niet echt heel erg creatief, want je moet het gewoon in elkaar vouwen. Dus ik zeg, we gaan vouwen. Vouwen jullie mee? Dan gaan we maar beginnen. Het zonnetje schijnt uh, lekker de woonkamer in en uh, zoals je schriftelijk ziet reflecteert dit als een mannen, dus het kan best zijn dat je de kat af en toe voorbij ziet springen. Want die vindt dat helemaal fantastisch. Gaan we eerst maar even met deze dingetjes beginnen, dan doen we deze later. Ik vind deze wel heel erg grappig. Hier staat de hele beschrijving op. Kan je het zien zo? Kan je dat zien? Nou, dit zijn allemaal tekstjes. Merry Christmas en Ho Ho Ho. En dan hebben we deze dingetjes. In het wit en in het rood. En de rendieren in het wit en in het rood. En de kerstboompjes. En dan nou ga ik even een beauty guru doen. <laughs> en de diamanten. Oh, bling, bling. Ja, Dat is wel Voor het knutselen heeft u vloeibare lijm nodig. En dat zetten ze dan aan de binnenkant. Vloeibare lijm. Ik heb alleen maar uh, een lijmpistool. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. We gaan gewoon grof geweld gaan met het pistool aan de gang. Ik ben zo weer bij jullie terug. Zo, lijmpistool gepakt. En de kat vindt het ook nodig om erbij te zijn. Ik vind het niet handig hoor, Ik kan ik er niks doen. ik zit de lijm aan jouw kant. Oeh, je voelt lekker warm. Dan pakken wij een uh, chill in, Die halen we hier uit. En dan uh, vouwen we die om. Maar dit wordt de bovenkant, want daar gaat het draadje doorheen zie ik. Zo. Zo. Zo. Nou. nou, kijk eens hoe simpel. Ja, dat moet je natuurlijk lijmen dan. Nou, dan gooien we hier een druppel lijm op. Ja, gooien. Dat moet je natuurlijk netjes zeggen. Dan doen wij hier een beetje lijm op. Ja, doen we zo. En dan kunnen wij dit in zijn geheel En dan doen we een koortje erdoorheen. Ik hoop dat die allemaal al op maat geknipt zijn. Nee. Ja, je moet nog wel wat doen hè, voor je. Oké, okay. ah ja. Het staat niet bij hoe lang dat braadje dan moet zijn. We pakken een klein stukje en die gaat dan hier doorheen. Oh, nee, die lijm die werkt wel goed eigenlijk. Misschien is het verstandig om uh, gewoon goede lijm te pakken. En uh, gewoon eerst, want hier staat dat je dit eerst dicht moet lijmen en dan deze. Maar ik vind het denk ik makkelijker om eerst woe, het koordje eraan te doen. En het steentje en dan pas uh, dichtlijnen. Volgen jullie het nog? We gaan het zo zien, hè. Oh, oh, oh. Zo, dan doen we deze. Eh. Oh, jee. Priegelwerk. Dat, dat kan toch nooit? Die twee dingen kunnen daar toch nooit doorheen? Deze twee draden. Hoe kunnen ze... Oh, wacht. Nee, nee, wacht. Kijk. Nee. Die houdt het zo dubbel. Dan pak je dat kraaltje en die prop je er dan zo. Ja, dit werkt fantastisch. Woe! En die werk je dan zo. Dat erdoor, was dat doorheen. Ja, zie je? Huppakee. Dan maak je hier natuurlijk een knoopje, want anders dondert dat kraaltje er gewoon weer af. Knoopje gemaakt. Het is fantastisch dit. En dan uh, ga je deze hier doorheen doen. Door dat gaatje wat al is. En dan... Oh, en dan heb je dit. Oh, jongens. Wat een feest. Goed, maar nu ik nog een beetje goed lijnen. Waarom bij ik deze lijn niet? Dit is toch... Uh, opschietlijn. Opschieten, opschieten, opschieten. Zo, ik heb er wat meer op gedaan. En dan hoop ik dat hij nu blijft zitten. Kijk eens. Dan uh, pakken we een kerstboom. We pakken een rode kerstboom. Want we hebben deze wit. En dan doen we deze rood. Die halen we hier uit. En dan zeggen ze, dan vouw je dit dubbel. En dat gaat ook heel makkelijk. Ja, en dan doe je daar dus lijm in en dan lijm je dat zo dus weer vast. Zie je? Het begint al ergens op te lijken, hè? Oh, wat een feest. We pakken het geweer. Hup. Dan een streep lijm erop. En dan. Huppakee. Nee. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind je ook heel lief. Maar je staat best in de weg. Dat is heet. Heb je wel eens een keer een kat hoef horen zeggen? Nou, als je hem in de fix steekt, zeg je één keer... Oh, dan is het klaar. Goed, nou... Um... Dan hebben we dit. Ja, tuurlijk. Gaat er lekker bij liggen. Oh, nee. <laughs> Koek. Nee. Ik ga je weer weghalen. 10 want... uh. tonnen. Um, waar was ik gebleven? Hier moet nog een druppeltje. Ik ga toch nog een beetje druppeltje lijm erop doen. Oh, wat leuk. Maar dan missen we nog tekst. Want uh, we hadden ook nog tekst. Dat is hier. Uh, Merry Christmas. Ja. Dat vind ik wel een leuke. Merry Christmas. Everybody. Nou, daar zitten ook vouwtjes in alvast. Nou, het is wel voorgevouwen, maar het past niet echt de voorgevouwen vouw. En die doe je dan... Uh, Oh nee, ik moet hem andersom houden, joh. Ja. Die doe je dan hier. Tussen... Nou, dat gaat niet echt makkelijk. Maar het gaat. Zo. En dan aan de andere kant... Hallo. Werk een beetje mee. Dat is misschien wel fijn. En aan de andere kant... Weet je, ik heb respect voor die mensen die dit voor televisie doen. Zo in één keer. Of zouden die... Eerst honderd keer geoefend hebben en dan dit pas doen. Zit ik het wel goed te doen? Dom? Ja, dat valt allemaal niet mee. Zie ik. Wacht. Ik vouw het. Ja, ik duw het een beetje naar binnen. Kom. Ja, daar gaat hij hoor. Oh, wat fijn. Nou, jongens, dit is echt super leuk. Nee, zonder dollen. Ik vind het best leuk. Dit kan je echt heel leuk met kinderen doen, met je kids. Kijk nou. Hoe leuk. Dat heb je gewoon zelf gemaakt. En dat kan zo in de boom. Natuurlijk kan je ook nog. Ja. Lijmen en glitters erop. Kan allemaal. Hè? Je kan het wel gek maken als je zelf wil. Of een beetje sneeuw. Ja. Super tof. Hartstikke leuk. Oké. Okay, en zo heb je dus. Uh, nog meer van, de, van die dingen. Je hebt tussen nog een, een rendier en een slee met uh, cadeautjes. En die kan je dus ook andersom doen. Dus dat deze wit uh, is. Dus de rendier, dennenboom uh, the of de slee en dan het huisje rood. Zo, inmiddels uh, is het zonnetje verdwenen. Ik, ja, zoals je hebt kunnen zien heb ik uh, drie van deze gemaakt. Maar nu uh, ga ik deze doen. We gaan eens kijken wat dit is. We gaan met de bomen beginnen dan maar. Zoals hier staat. Het is toch wel makkelijk dat je dat niet zelf hoeft te knippen. Hè? <laughs> Eigenlijk is hier natuurlijk zo, als je het op deze manier doet... Weinig creatiefs aan. Maar je kan natuurlijk dit eerst mooi kleuren. Glitters eroverheen. Nou ja, noem het maar op wat je er allemaal mee kan. Dit moet je vouwen dan, denk ik. We vouwen die vouw. Even zien we. Er zit een kartelrandje. Maar dan moet ik hem wel goed. Op die rand. Oh, uh... oh ja, ben het Ik krijg dit randje niet goed. Oh ja, daar gaat Ja. Ik moest even een, een weg vinden. hoe ik dat nou netjes kan doen. Oh, ik moet mijn schouders naar beneden doen. Ik heb ontzettende last van mijn schouders. Het zal dus stress zijn. Zo, dus deze twee randjes zijn nu omgebogen. En dan hebben we er nog zo één. Snow is falling. Nou, dat zal eigenlijk wel heel erg leuk zijn, hè, mensen? Als, uh, als je. Uh, als het witte sneeuw. Of, oh, witte sneeuw. Als we witte kerst hebben. Dat zal echt heel erg leuk zijn. Ja, nou, dan hebben we hier ook een randje. En dan is het de bedoeling dat. Oh, dit is wel heel leuk hoor. Dan pakken wij uh, een pistool. Oké. Tadaa! Ik hoop dat het goed bij zitten. deze er hangen. is een beetje groot, hè? Nee, dat kan je toch wat een stom idee Zo, die zetten we er even bij. Leuk hoor. Dit is echt leuk. Dit is, ja, het andere ook, maar dit is ook leuk. Dan hebben we hier de kerstboom nummer 2. Nou, en dan hebben we de tweede kerstboom. Oeh, en dan hebben we nog een kleinere. Heb nou op je muil? Haha, die vind ik echt leuk, jongens. Heb nou toch weer op je muil? Heb nou op je muil? Hebben jullie al opgegeven voor de kerstloterij? De YouTube Go Cast Event. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik ga een rap weggeven. Heb je dat nog niet gezien? Oh, heb je dat nog gezien? Dit is niet zo handig. Hè? Nee, kijk. Kan je daar nog voor opgeven, hè? voor het kerst-event. Die loterij is helemaal gratis en dan krijg je gewoon heel geheel, helemaal gratis, iets toegestuurd. Want er zijn nog meer YouTubers die meedoen en die hebben allemaal iets gemaakt of iets samengesteld voor jou als trouwe kijker en dat heb ik dus ook gedaan en het wordt live uitgezonden op youtube go youtube go nl moet je even intikken als je het op wil zoeken en ik ben daarbij ik ben erbij bij die live uitzending althans ik hoop dat dat lukt want uh, dat zal voor de eerste keer zijn weer sinds lange tijd dat ik live ga op mijn YouTube-kanaal. Het was leuker geweest, want ik doe het samen met Tamara van Tammy t talks Het was leuker geweest als we gewoon echt bij elkaar hadden gezeten. Met, uh, ja, Iedereen kan meekijken en meechatten Dus ja, ik zeg, uh, mijn boompje is klaar. Maar dat kan niet zeggen. Dus geef je op, ik zal die link er weer eventjes hier. Hieronder doen, dit kan je niet winnen, want dat is lekker voor mezelf. Maar die rap, die rap, nee, rap, rap. Ik kan de R niet zo goed zeggen. Maar die rap, die kan je wel winnen. You can win a rap. I can rap for you, you can rap for me. Nou, ik ben dus inmiddels, oh, die dus aan het eruit drukken. En dan hebben we hier nog een soort van lampie. Vouw, vouw, en vouw. Oh, die vouw hebben we nodig voor naar binnen. Oh, zo Zo, zo, zo, Oh, Nou, en deze schuif je dus hier op, want er zit zo'n inkekentje. Tada! Nou, kijk nou hoe fantastisch. Die hebben we ook. Dan hebben we nog uh, rendieren. Rendieren, die rennen zich helemaal kapot. Nou, dit is natuurlijk uh, een heel gek gezicht. Het lijkt meer een hond. En dan moet je deze weer op zijn kop drukken. En dan is het ineens een... Uh, een running animal. Ja, dit is echt... Origami 2.0 Tada! En dan hebben we een running animal. En dan hebben we er nog een. Zo, <treeks> so, like this is a dog. Nou, ik heb heeft deze die staat er dus zo op de bij. Deze. Op zijn ei. En we hebben er weer een rendier bij. Nou, fantastisch. Ik vind het echt leuk. Maar het is leuker als je denk, denk ik, leuker als je het versiert, als je het inkleurt of zo. Ga je deze nou ook doen? Want het is gewoon bij de Aldi en het is maar een paar euro. Vraag me niet hoeveel. Volgens mij vier of vijf of zes hooguit. Ik heb geen idee. Maar het is niet duur. En uh, ja, als je deze ook gaat doen, maar je versiert hem wel, dan ben ik heel erg benieuwd hoe die bij jou eruit ziet. Vond je deze video leuk? Doe even lekker een duimpje omhoog. Vind ik leuk. En dan uh, zie ik jullie graag de volgende keer weer. Ik vond het leuk dat je kijkt, dat je het helemaal hebt afgekeken. Okay. Oh, ik laat hier nou nog even mooie beelden zien. Hoe het er allemaal bij staat en dan. Ik zeg... Tot de volgende video. Doedels!